oh god wat in godsnaam is dit oh, de pijn aan mijn ogen Nee, oh, nee liggen oh, meldkamer ambulance met spoed te plaatsen meneer hoort mij goedendag hallo ah schootverlost ik heb geen idee waar het is Alle mensen, leuker uiteindelijk naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Alice en Moor. En vandaag ook pad met de Touran 2011. Gemaakt door team MOH en uh, een beetje omgebouwd door Wandertje. Shoutout naar iedereen. Ook deze diensttelefoon is van Wandertje. Voor de rest heb ik op dit moment uh, ja, nog wel een aantal dingen van Wandertje in mijn game. Dus uh, toffe dingen die hij maakt. En ook iets wat jullie binnenkort gaan zien. Namelijk de Nederlandse brandweerpakken bij de Los Santos Rescue Division mod. Dus uh, zoals ik jullie zei, kon daar alleen maar, um, uh, hoe heet dat, kon daar alleen maar uh, Amerikaanse pakken. Maar inmiddels kan het dus uh, doorwandertje ook de Nederlands pakken. Dus shout-out naar hem, maar dat uh, wist hij altijd van mij een dikke shout-out verdient. Die moeten we even goed doen, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh. Zo. de laatste keer dat ik opnam in singleplayer is heel lang geleden dus dit is echt voor even wennen uh, ik ben het uh, is ja ik heb niet zo'n zin meer en dat is niet dat ik nu ga stoppen maar ik had even geen zin meer en ik heb wel nog roleplay opgenomen zoals jullie dat ook hebben gezien op mijn kanaal uh, dus ja dat is een uh, dat is ook leuk en ik ben heel druk geweest hoor dus uh, ik heb mijn pc nauwelijks aangeraakt dus, uh, maar jullie hoeven niet bang te zijn Komt helemaal goed. We gaan de straat op. We zijn een zetbaar. Met Wim. Met de Turan. En voor de rest uh, geen bijzonderheden voor deze dienst. Even kijken wat loos is met deze jeep. Dat is loos, dat is nergens van nodig, dat is uitdagen. Stop voor aan. Ctrl Q was geloofd dat hij iets naar rechts ging. Oh, stop. Zo, Ctrl Q, ja, oké. Okay. Goedendag meneer. Hey. Mag ik even een rijbewijs zien? Moment. Oké okay, meneer, die is verlopen. Dan moet hij even iets aan gaan doen. En uh, waarom die uh, burn-out? Traffic was in movie. Nou nah, ik geloof dat daar helemaal niemand voor je stond. Dus ja, dan ligt het aan niet zelf. Ik krijg voor twee gevallen een bekeuring uh, voor het uh, verlopen rijbewijs en het um, uh, van de burn-out het is zeer rustig we staan er even te chillen misschien komt er nog wat voorbij gescheurd kom hier allemaal wel hard aan en dan hier remmen ze opeens maar, uh, gb voor de rest geen bijzonderheden nog steeds niet zo'n dikke wagen Even met een mes. Copy that dispatch. Dat is six, Paul, 20. Aid code 3. With We zijn aan het steken. Nou, melding is vals. Wij geven een status heen. Wij zijn weer aanzetbaar. Er was een melding binnengekomen van een persoon met een mes, inmiddels ook een melding van een steekpartij. Uh, of eigenlijk van een mes aan, knife attack, dus mes aanval, steek uh, iemand die iemand is aan neersteken in progress, dus uh, is bezig, maar uh, de melding leek vals of is vals, wij met vervolg. 6 x -ray. papa 5 1 0 0 0 0 0 verdacht 0 0 uh, Waarom die verdacht is, is onbekend. 0 ja, 0 wit zijn. 0 dus is 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tot mensen die hier aankomen rijden zoals die auto niet de schrik van hun leven krijgen, want kijk je ziet hem nauwelijks staan die vrachtwagen kan er omheen dus uh, niet dat ze hier de heuvel redelijk hard omhoog rijden en vervolgens erop knallen maar ja, als je zo hard rijdt kun je er ook over vliegen natuurlijk we gaan even vragen wat er los is, ik weet niet of ik met hem kan praten deludamol Medicijn zijn of zo hallo wat is er aan de hand dat kan ik check je doen ik weet niet wat we praten het... ik ga het volgende oh. kenteken voor je aantrekken. 05, 0 Romeo India nee mag ik even rijden bij zien. zeg niet veel 1099. waarom staan we hier dat is de enige vraag die ik voor je heb Zo, kom er iets op inderdaad, wat is er nou allemaal aan de hand? Um, ja, Uit auto kapot ofzo? Dan zeg je nog iets. Ik kan hem niks vragen ook. Dan laten we deze afslepen. Want als hij niks zegt, dan ga ik ervan uit dat hij gewoon kapot is. Um. En hij mag sowieso niet verder rijden. Dus hij krijgt van mij een waarschuwing. En dan kan hij zijn weg vervolgen. Warning. Vanaf right, verder Ja? Dat is goed. Ciao. Ctrl End, End, zo. Melding gecleerd. En wij gaan met vervolg. Weg weer vrijgegeven, status 1. Blauw uit en gassen. Ik ken tegen controle. Wat doet hij? Ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 6, 5, whisky, november, uniform, 0, 8, 3, no ken 99. Oh, Dat is die vrachtwagen. We zijn oh. nou, Een verdacht voertuig. Gevaarlijk rijden, drok links A vrij, A rechts A vrij. Geen toeschrijving prio Oh god. Wat in godsnaam is dit. Oh. de doet me pijn aan mijn ogen. Ah. Dat is heel fel. Stop voor ons Oh. Neer. Staan Staan blijven. Staan blijven. zit er niet nog te volgen poging 2 geen gekke dingen o, o, o. Ik sta echt op op sorry daar stijgt hij op joh goedendag hallo wat in godsnaam is dit heeft hij drugs gehad heeft hij iets gedronken en mag even mijn drugstest opnemen dit ding is niet um, helemaal straatwaardig zeg maar geloof ik nu ken de kende vrachtwagen heb gecheckt ik ga het volgende kenteken nee, nu wil even 1, 1, alpha, whisky, delta, 6, 5, 4. kom even naar de kant staan oh, meneer je bent de eigenaar van het voertuig zie ik je heeft een uh, ingevorderd rijbewijs voor waarschijnlijk gevaarlijk rijgedrag met dit ding en het voertuig is niet verzekerd ja dat lijkt me vrij logisch je mag uitstappen Um, ik ga het voertuig in beslag nemen, kan het licht uit, man man man, dat is echt zo'n chemische kleur. En um, u krijgt van mij uh, een bekeuring voor dit voertuig. Nou, die zullen we over 5 kilometer nog wel uh, ergens zien, of een vrachtwagen al stijgt op naar het ruimteschip. Ondanks alles toch een fijne dag. En uh, mocht je je voertuig terugkrijgen op een manier wat ik niet zou begrijpen. Niet logisch, maar goed. Melding is afgerond. Wij gaan met vervolg. Wat doe jij nou? We gaan dus uh, rechtdoor. Ik wil rechts op gaan, maar we gaan rechtdoor. En hier links op. Oh, Als we afsnijden mag niet. Doen we toch. Een vrijstelling. Dus ik heb laatst met de ambulance meegedraaid. Twee diensten. Oh, ik skip het groen licht. Of ik had niet door. En daarbij was ik gefilmd. Um, maar ik heb na lang zoeken contact gekregen met de um, met de filmer. Oh sorry meneer. Alleen had het filmpje al verwijderd. Omdat we een beetje laat blauw en zo aanzetten. Maar hij ging zijn best doen. We have a civilian assistance uh, om het filmpje terug te krijgen. Dat zou super tof zijn. Ik kan alles bij de employee. Cospe Gaspero. Oké. Okay. Dus we hebben een uh, melding uh, of even kunnen gaan kijken bij uh, Cospe Caspero of zoiets. Wim bijt ondertussen even op zijn nagels. De baas. Zou waarschijnlijk al een paar dagen niks uh, gezien of gehoord hebben van de persoon. Daarom uh, bel je vaak. Je zult niet bellen als uh, een van jouw medewerkers uh, één dag niet komt en niet, niets heeft laten weten. Dan zul je niet echt uh, snel uh, al meteen de politie ervoor bellen. Dus ik neem aan dat die al een paar dagen niks meer heeft gehoord. En uh, krijg ze niet te pakken. We gaan even rechts langs. Dus vandaar dat wij worden opgeroepen. Zal een 0900 melding zijn geweest. Tenzij er echt aanleiding is. Tot er uh, iets is gebeurd. Geweldsdelict ofzo. Rechtsvrij. Rechtsvrij voor mij ook. Uh, kan ik hier naar binnen? Ja. Yeah. Iedereen is hier altijd zo blij met, maar oh sorry. Oh, dit gaat helemaal verkeerd. Dit gaat echt verkeerd. Oké, okay, het gaat goed. Hoi. Hij zei 12 te plaatsen, we gaan er kijken nemen. En het belangrijkste is dat we iemand zien staan. Zien we niemand staan? Dan is het niet goed, hè? En ik zie niemand staan. Oh, nou, nee, hier liggen. Oh, meldkamer. Ambulance met spoed te plaatsen. Meneer, houdt mij. Oké, okay, meldkamer. reanimatie gestart. Uh, geen ademhaling. Geen uh, pols. Van het ziekenhuis. Respond code 3. Um... Ambu is aanrijdend. Oké, okay, um, onze AED uh, geeft aan dat het geen zin meer heeft. Dat betekent niet dat wij zo mogen stoppen. De ambulance is heel dicht in de buurt. Of ja, die is hier vlakbij. Ja ja normaal komen er twee ambulances. Maar dat kan niet. Als ik nu nog eens een ambulance oproep dan komt er een brandweerauto. En aangezien de ambu er toch al is. Ik ga de ambu even opvangen. zo hoi, yes. Ga ja, maar eerst. Ja, goed zo joh. Nee, niemand is in paniek hoor. Ambulance start ook de reia. Ik had eigenlijk wel zo'n een de moedies aan de hand zijn, maar als hij al een paar dagen niet is gezien, uh, dan uh, vrees je toch het ergste. Maar hij heeft nog een kleurtje. Nu, nu, ja, nu heeft hij. Uh, ja, weet je, heeft hij sowieso al een iets donkerder huidskleur. Maar hij leeft. Um, hij kan natuurlijk ook hartstikke wit zijn. En koud. En dan weet je al genoeg. Maar hij leeft, hij gaat met spoed naar het ziekenhuis. Onze taak zit erop. Dus hij voelde zich waarschijnlijk een paar dagen ziek, is niet gekomen naar zijn werk en is het nu net uh, verkeerd gegaan. Gelukkig was Wim er. Dus wij gaan. Uh, A disturbance. Door. disturbance in International. Ben ik ergens tegenop gereden? Ja, tegen de fietsen natuurlijk. Copy, Collega's gaan naar een demonstratie. Dat is ook echt helemaal drie keer nergens voor nodig. Blauw dan of stop voor staat aan. Rijden rood. Nou, ik Deze juist melding is de logging maar. Moet werken. Volgen. Nou, kunnen we het zo goed gewoon hier even het steegje in gaan. Hallo. Hi. Reden dat ik aan de kant zet. Is de burn-out waar de burn-out ik ben niet hand voor verplicht hoor gewoon mijn voertuig aan het controleren agent oké okay. dat is mogelijk dan We krijg je wel een keur voor voertuig is er alles goed met APK uh, verzekering staat hier geregistreerd zijn careless driving uh, reckless driving ik zal even kijken of een burn-out er nog specifiek bij staat nee nou, goed dan krijgt hij die van mij Dat is een flinke maar het is het valt onder gevaarlijk rijgedrag Schrijf het even op, dan mogen we uw weg vervolgen, heeft de rijbewijs teruggekregen van mij. En ik zie hem vanzelf in de uh, brievenbus verschijnen. Oeh, daar heb je geluk. Oh nee, daar heb je geen geluk. Maar ja, ik laat hem gaan. En we hier eens even kijken. Of niet. Mijn melding aan winkeldiefstal. een Strawberry. Hier rent een kat, daar nog een. Links vrij, links niet vrij, die laat mij blijkbaar door. Rechts vrij, pak even de treinbaan. Links vrij rechtsaf. Ik ga er vandoor. Uh, Rechtsvrij. Goedendag, hallo, u bent aangehouden. Jij hebt de vuurwapen, dat mag absoluut niet. Um, gaan we in de administratie zetten. U bent in ieder geval aangehouden door mijn collega van de beveiliging. Dat is mijn uitspraak, daar moet je mee doen. Ciao, adios. Dat was. Het. Oh wacht, we moeten natuurlijk nog even terug hè. Even een verklaring opnemen. Oh, oh, oh. We veel gas geven, dan slippen we die bocht hier wel door. Zo. En daar zit ze. En daar zijn de collega's van de landelijke eenheid. Rechtsaf. Op, op. Zo. Gaat er alles goed? Ik hoor iemand schreeuwen. Het zal wel. Goedendag, hallo, wat is het vertel? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja hoor, komt helemaal goed. 303 dollar uh, aan dief, spullen voor diefstal uh, of uh, aan spullen gestolen. Uh, rende daarmee weg en heeft ook een beveiliger. Geslagen, daarom had hij waarschijnlijk ook zijn vuurwapen gepakt. Ja, dat mogen ze sowieso niet. Ik zou hem officieel moeten aanhouden voor verboden wapenbezit, of in ieder geval moeten doorvragen. Maar het is toch GTA en dan blijf je bezig. Dus alleen de mensen die ons iets aandoen met een vuurwapen, of die een vuurwapen in hun handen hebben, wat de melding is. Die pakken wij flink aan. Six, We zullen daar Sistens nog eens gaan report. kijken. A Het zijn veel Prio 2'tjes vandaag. Nu ligt een dispatch. dikke Prio 1. Misschien komt hij nog. Dat is gehoord. 6, 20 is responding code 2. Target is average Caucasian male, brown hair, short sleeve shirt, dark pants. Zou een melding hebben, een contactverbod negeren, wanneer ze eens praten met de uh, persoon die het heeft gemeld tot die de desbetreffende persoon heeft aangetroffen, uh, dan staat hij, en ik heb zo'n vermoeden dat hij een steek loopt. Uh, help! Please, officer, listen, there's, there's... This guy, I have a restraining order against him. Uh, he was literally just here. I just saw him. I, I, listen, you need to get him out of here. Please. Can Yo. you help me? Yes. it <laughs> the Citizens reporting. Average. Caucasian male. Blonde Oi. hair. Dark shirt. dark. Well, oh, oh, did that fucking idiot send you after me? I swear I haven't done anything wrong. I I really haven't done anything wrong. All I did was stop off and try to make things up to her. Yep. Is that a fucking crime, pig? Okay, you better hang dat is niet de gang van zaken. uit dit je zien. Het is niet aan jou om dit op te lossen. Je hebt een contactverbod voor iemand tegen, tegen jou gekregen als dat de zin is, zeg maar. En dan heb jij niet het recht om dat zelf uh, proberen op te lossen. Dat kun je via een advocaat doen. En je schoolt mij uit. En dat mag niet. Ga je het een sportje. deze cannabis C en voor de rest alles onder uh, control. Get in the car nee. Nee. Blijf. Oké, okay. is zit al? Greetings, Hoi. Je neemt hem maar mee. Oh, alsjeblieft. Ik heb hem niet gefailleerd. Excuses, er zit misschien iets in het tasje. Moet je zeker even checken. Doei! End. Als het kan. Con Control-A. Uh, Control-End. Uh, End-colored. Oké. Okay. Alles is goed. Attention unit 1 ja, Lincoln 18, we've got a code 99 in La porta. Dit is wel een priootje 1. Rechts op, daarna links op, een rood licht, het verkeer heeft mij gezien. Collega vraagt assistentie, bij een verkeerscontrole. Of een uh, voertuigcontrole beter gezegd. Rechts vrij. Uh. Ah, oh, schot gelost. Ik heb geen idee waar het is. Uh, dacht alstublieft, 301. Rijd ik al goed? 12.02, oh zij, we komen eraan. Ja, ik rijd goed. Jongens, jullie raden allemaal verkeerd. geen tijd om gehad om mijn vest aan te doen is voor mij vrij. Ja, dat red ik. Wapen laten vallen! Zo, dat was één. Dekking zoeken. Wapen laten vallen! Zo. Oké. Okay. niet veilig. verbergen. Die was recht door het kopje. Cheese, cheese, cheese, cheese, cheese, en dan gaan we even een mooie pika maken. Want er komt een mooie brankaar. Zo. Heren, bedankt. En tot de volgende maar weer. Doei. Oh, dus we gaan meteen naar die. Want ja die was ook net uh, doodgeschoten. Achter ons vrij. Wij rijden mee met de volgende.